Ik ben hier met Ricky Gevers, cybersecurity expert van RedSocks. Ricky, je hebt veel ervaring in het security domein. Hoe kijk jij aan tegen loopbaanontwikkeling binnen de security? Ja, je hebt diverse manieren eigenlijk om in uh, dit vakgebied terecht te komen. En hoe ik er zelf naar kijk, zijn er een aantal natuurlijke uh, manieren om, je, om hierin terecht te komen. En dat begint vaak bij een uh, natuurlijke interesse. ...voor computers op jonge leeftijd. Dus echt tussen de leeftijd van 14 tot 18 of zo, dat jongens echt heel veel met de computer doen. En dat kan zijn gamen, maar dat neigt al snel vaak naar development van websites, simpele dingen als PHP bijvoorbeeld. En vaak op het eind van dat gedeelte zie je jongens dat ze geïnteresseerd worden in hacking. Hoe dat nou precies in elkaar zit. Heel nieuwsgierig naar hoe dat allemaal plaatsvindt. En als je dat in jezelf herkent, denk ik dat je een geschapen persoon bent... Uh, voor dit vakgebied. En dit is eigenlijk de, de fase waarin mensen tot ontdekking komen dat ze uh, iets met hacking in ieder geval, in ieder geval binnen de cybercrime uh, iets van doen wellicht uh, kunnen hebben, of van betekenis kunnen zijn. En uh, als je dat herkent zou ik je ook zeker adviseren om in het vakgebied verder te gaan. En wat heel belangrijk is hierin te beseffen is dat uh, of je nou mbo, hbo of uh, wo doet, dat maakt helemaal niks uit op welke plek je uiteindelijk uh, Komt. Wat je namelijk in dit vakgebied heel veel ziet, is mbo'ers die echt heel goed zijn. En een verklaring, uh, de verklaring natuurlijk niet, maar wellicht ligt de verklaring in het feit dat dit soort jongens uh, op school niet heel goed zijn in talen en uh, andere vakken, maar bijvoorbeeld wel heel goed zijn uh, in wiskunde. En uh, je ziet dus heel vaak bij je jongens, dan kunnen ze de taalgrens die je voor een HAVO of een WO uh, moet hebben niet, uh, niet aan. En dan zakken ze af naar het MBO en daar doen ze het prima. Sterker nog, dat doen ze het meer dan goed. En wat je ook heel veel ziet bij dat soort jongens is dat ze het zo goed eigenlijk doen dat ze heel veel zichzelf vervelen. En wat doen ze in die periode? Dat ze zich vervelen. Dan gaan ze achter de computer zitten en dan gaan ze allerlei trucjes uithalen met de computer, in feite. En, dus laat je het zeker niet tegenhouden op het moment dat je MBO-advies op niveau doet, dat je niks kan betekenen binnen deze. Regio binnen de cybersecurity, et omdat je hebt een hele grote kans om daar iets uh, te kunnen doen. En als je dat uh, ontdekt, uh, waar, waar, waar begin je dan? Wat, uh... Ja, wat in mijn optiek vaak de, de juiste route is, is dat je vaak begint als zijnde een penetratietesten. Uh, dus dat je een pentest, wat in feite uh, is dat je een bedrijf uh, op aanvraag gaat hacken. Dus een bedrijf vraagt jou om dat bedrijf te hekken. Daar leer je namelijk heel veel. Dat is, in het begin is dat ook enorm uitdagend om te doen. Steeds nieuwe manieren om binnen te komen, steeds een nieuwe uitdaging. Uh, na verloop van tijd zal je alleen gaan merken dat het uh, toch behoorlijk veel van hetzelfde is. Uh, je hebt jongens die echt puur de aanval, uh, want dat is het in feite, die dat echt uh, uh, het einde vinden. Dus er zijn altijd jongens die zich daarin, uh, daarin blijven hangen, om het zo te noemen. Maar wat je uh, iets vaker tegenkomt is dat mensen op een gegeven moment de routine daarin vinden. Ze komen toch wel binnen, want zo is het nou en uh, nou, dan krijg je minder uitdaging binnen dat vakgebied en dan gaan ze zoeken naar iets anders. En dat is een heel juist moment om eigenlijk over te stappen naar de forensische kant. Want je weet op dat moment heel goed hoe je moet inbreken binnen een bedrijf. Hoe jij in ieder geval zou inbreken binnen een bedrijf. En op het moment dat je dus forensisch onderzoek doet naar een hek, is het natuurlijk altijd fijn om te weten welke tactiek je zo'n hacker kan gebruiken. En dus ook wellicht heeft ingezet om binnen dat bedrijf te komen. Dus dat geeft jou een heel uh, zetje naar voren. Uh, Sprong je naar voren op het moment dat je zo'n onderzoek doet. Zeker nog vaak weet je dan al hoe het wellicht heeft plaatsgevonden. En waar je dus de forensische sporen moet gaan vinden. En uh, nou, dat is een hele fijne, uh, fijne route om vervolgens dus in het forensische gedeelte terecht te komen. En als je dat gedeelte dan weer gehad hebt, dan komt het echte leuke gedeelte. En dat is het gedeelte, tenminste in mijn optiek het echte leuke gedeelte. Uh, dat heet uh, zogenaamd incident response. En dat houdt in feite in dat je nu op dit moment een bedrijf hebt dat gehackt is dat op dit moment op zijn gat ligt, dus niet verder kan werken. En waarbij hackers dus uh, uh, op alle mogelijke manieren dat bedrijf eigenlijk dwars proberen te liggen. En wat je vooral moet beseffen bij zoiets is dat er heel veel stress bij komt kijken. Het is acuut op dit moment, je komt bij het bedrijf binnen en je weet dat er op dit moment in die, die traden die je hier om, uh, om je heen bevindt, op dat moment een hacker bevindt, die moet je zien te stoppen, die moet je naar buiten zien te krijgen. En je moet het bedrijf vervolgens weer op de rit uh, zien te krijgen. Als je jong bent in het vakgebied, is dat vaak te veel stress. Dan weet je net niet goed genoeg waar je mee bezig bent. En uh, ja, dat soort jongens kunnen dat soort incidenten vaak net niet helemaal aan. Die, die gaan rare dingen doen of dingen die niet logisch zijn. En de de dreiging is acuut, dus je moet echt wel de juiste stappen nemen. En op het moment dat je dus uh, als penetratietester gewerkt hebt, en als forensisch expert gewerkt hebt, en je hebt veel praktijkervaring daarmee. Uh, en je wordt confident, zelfverzekerd daarbinnen, dan uh, is incident responder worden echt een, uh, de laatste fase, zou ik bijna willen zeggen, op dat vakgebied. En uh, dat is super mooi natuurlijk, want dan vlieg je de hele wereld over uh, naar de leukste klussen die je kan doen. En uh, er is de grootste tijdstruk op je, en je komt vaak de nation states, dus de echte grote uitdagers dus kom je dan tegen. En ik vind dat persoonlijk het allerleukste uh, om te doen. En dat zie je dan ook als een einddoel op zich? Ja, als je zo'n incident hebt, dan, uh, wat ik al zei, je werkt, je werkt soms tegen een nation state. nou, Een, een hogere tegenstander dan een nation state uh, bestaat natuurlijk niet. Je weet dat je tegen iemand vecht in feite die de beste, de duurste en de, uh, de nieuwste resources tot zijn beschikking heeft. Nou, daar moet jij het op dat moment tegen opnemen. En als er één spelletje natuurlijk leuk is, dan is het de grand finale in feite het moment dat je tegen dit soort jongens mag opnemen. Ja. Je hebt het heel ja. erg duidelijk over de technische kant van uh, security. Um, bij Secure komen wij natuurlijk regelmatig mensen tegen die ook uh, graag uh, de managerial kant op willen. Dus richting het uh, CISO-stuk of CSO heb je tegenwoordig. Uh, heb je daar ideeën over? Ja, het belangrijkste in dat gedeelte is dat je uh, zelf enigszins een nerd bent. Of in ieder geval de taal begrijpt die die jongens spreken. Uh, en als je dan vervolgens ook nog eens op C-level-niveau goed kan communiceren, taalvaardig, wat dan nou ook, bent, dan is dat een hele goede route voor bepaalde personen. En, uh, en hoe zie je dat pad dan? Daar naartoe? Ja, om, om daar terecht te komen, bedoel je. Ja. Uh, het, is vaak, het zijn vaak mensen die uh, net even wat minder met de techniek hebben, in de zin van dat ze uh, de echte hackertjes, om het even zo te noemen, kunnen uren op een heel klein probleempje. Uh, Zitten, spenderen tot het opgelost is. En dit soort jongens weten heus wel dat ze het kunnen oplossen, dat ze het ook gaan oplossen, maar hebben eigenlijk niet, uh, ja, zin is dus niet het verkeerde woord, maar niet, niet genoeg tijd om daar, daar aan te beginnen. En dan is uh, het vakgebied uh, als CISO uh, wellicht interessanter voor dat uh, dergelijke persoon. Het zijn ook vaak wat nettere personen, wellicht mensen waarbij het bureau ook wat meer geordend is. Uh, je moet structuur hebben in, uh, in je leven. Want, uh, dus de hele goede technische mensen zijn over het algemeen, zonder te generaliseren, wat minder uh, uh, georganiseerd. Ja, dat is in de praktijk, zo ervaar ik het in ieder geval vaak wel zo. Je hebt de developers, dus de jongens die echt heel erg aan code zijn, uh, die zijn vaak ook weer wat netter allemaal. En uh, de, de echte wilde hackertjes zijn vaak wat ongeorganiseerd in doen en laten en uh, daardoor zeker niet minder nuttig. De markt is natuurlijk enorm aan het groeien. Je ziet steeds meer uh, hogescholen en universiteiten uh, met opleidingen cybersecurity. Uh, er komen ook steeds meer uh, uh, uh, ja, afgestudeerden vandaan. Wat zou je die mensen, uh, die jongeren, willen meegeven? Ja, wat ik zelf zie, is vaak dat uh, je hebt bijvoorbeeld opleidingen als op particulier digitaal onderzoeker, uh, maar dat wordt heel erg gefocust op één vakgebied dus alleen maar omdat je het forensisch onderzoek gaat doen. Ik vind dat in mijn optiek is niet helemaal de juiste route Ik vind eigenlijk dat je van alles wat moet proeven en dat die persoon vervolgens zelf kan bepalen wat het beste bij zijn karakter past of waar de meeste uitdaging voor die persoon ligt. Uh, Ze worden nu misschien een beetje te veel in een mal gesmeed en uh, in een bepaalde richting geduwd. Als je dus bijvoorbeeld alleen maar forensische ervaring hebt en totaal niet als hacker, dan kom je in mijn optiek in ieder geval niet helemaal goed uit, uit de verf, want, uh, om het zo te omschrijven. En ik zou dus zeker dat we de opleidingen ook vooral adviseren om een heel divers palet aan te bieden aan de leerlingen. En als je als leerling zijn, bijvoorbeeld dus het forensisch gedeelte gehad hebt op dit moment, en jouw opleiding is ook uh, voornamelijk forensisch uh, ingericht, dat zie je op dit moment het meeste, vandaar dat ik dat zeg. Kijk dan een keer naar een bedrijf waar je juist als pentester aan de slag kan, zodat je de, de andere kant van, van, van het spelletje in feite ook goed uh, kan ontwikkelen en je kennis daarop kan leren. Oké. Okay. Ter afsluiting, de markt wordt steeds breder. Wat zie jij als de grootste en belangrijkste verandering die we de komende tien jaar gaan doormaken? Als je kijkt naar cybersecurity en dan natuurlijk gericht op de bedrijven en de mensen die daar werken. Ja, het allerbelangrijkste gaat zijn is dat we nog steeds, ik bedoel al jaren natuurlijk, gaan professionaliseren. En uh, het is... Tot op de dag van vandaag, en dat zien we op dit moment ook weer in het buitenland heel erg, is het nog mogelijk om een overheid te hacken op echt de makkelijkste, simplistische manier in feite die je kan bedenken, doordat zo'n bedrijf de, de, de updatecyclus gewoon niet goed heeft, waardoor je systemen kan overnemen en het hele netwerk kan overnemen. We gaan naar een situatie toe waarin ieder bedrijf in Nederland gemonitord wordt, dus dat je iemand hebt die op het netwerk zit te kijken om, om te checken of er iets aan de hand is. En op het moment dat iemand mee zit te kijken, zijn we pas in staat om een hack te kunnen detecteren. Uh, het grootste, de grootste gedeelte van de bedrijven in Nederland heeft dat op dit moment niet. Dus dat gaat betekenen, en we gaan wel daarnaartoe toe dat ze dat gaan krijgen, dus dat gaat betekenen dat we alleen maar meer hacks gaan detecteren, waardoor er ook meer exposure komt in de zin van allerlei grote bedrijven die achter elkaar gehackt gaan worden. En dus zal deze industrie ook alleen maar groter worden. En is detectie ook een, misschien een springplank naar het penetratietesten of het hacken? Uh, je hebt heel veel bedrijven die op dit moment een SOC, Security Operations Center, hebben. Waarbij ze part-time studenten inzetten. En een SOC is ook een hele goede plek om te leren hoe alles in elkaar zit. En wat je het beste in een SOC leert in feite is... Je hebt mensen die opgeleid worden als penetratietesten. Nou, die hebben bepaalde routes. Het zijn eigenlijk wel ongeveer altijd dezelfde routes die succesvol zijn. Maar die zijn heel anders dan echte crimineeltjes, die dus de cybercrimineeltjes, die geld willen verdienen door malware in ons computer bijvoorbeeld te installeren. En dat is niet juist hetgeen, of het onderdeel wat je heel goed in een sok leert. Dus daar leer je de verschillende principes eigenlijk goed uh, van elkaar onderscheiden. Dus dan kan je heel goed leren hoe een cybercrimineel denkt. En aan de andere kant leer je hoe een penetratietester te werk gaat. En als je dan weer forensisch onderzoek doet kun je bijvoorbeeld ook heel snel onderscheid maken tussen, nou, dit is iemand die professional in het gebied is, of dit is gewoon, om het maar even zo te noemen, een Russische cybersecurity zijn geweest. Oké. Okay. Rikki Gevers, cybersecurity specialist bij Red Sock. Hartelijk dank voor dit, uh, voor dit uh, interview. Graag gedaan.